Goedemorgen Marcel. Zou jij jezelf even willen voorstellen aan onze kijkers? Ja, ik ben Marcel Wiegerink en ik ben eigenaar van uh, Fotoclub.nl. En ik heb ook een, uh, ben partner in fotostudio Eindhoven. En ik vind het heel tof om workshops te geven en cursussen. En voor de rest uh, ja, ken ik Bouwkje al enige tijd. Dus, uh, ja, we gaan ja. een aantal jaren terug. Ja. ja, dat is wel even geleden alweer. Ja. Ik uh, vond het zo bijzonder dat we elkaar ontmoeten, Marcel, en dat jij toen zoiets had van nou afscheidsfotografie, maar dat fotografeer je toch niet? Ja, dat <laughs> klopt inderdaad. Hoe komt dat zo? Wat had, wat had je er toen voor gedachten bij? Nou, ik had er helemaal niks mee. Sowieso uh, vind ik begrafenissen natuurlijk niet zo uh, geweldig, maar ja, dat, dat zijn natuurlijk meer mensen die het niet zo fijn vinden, maar um, ja, ik, ik zag het nut er niet van in. En uh, ik kan me nog goed herinneren dat wij afgesproken hadden en toen waren we een kop koffie aan het drinken. Ik denk, nou laten we het er gewoon eens over hebben, van een paar jaar geleden overigens. En uh, toen kwam hij aan met uh, boeken die hij gemaakt had voor families uh, van uh, ja, uh, de overledenen. Hmm. En dat was voor mij het moment dat ik dacht, hé, hey, maar dit heeft echt meerwaarde. Want ik weet natuurlijk ook dat mensen er niet zo makkelijk over praten. En uh, ja, toen zag ik in één keer het nut ervan in dat het gewoon een, een hulpmiddel is, een herinnering is, maar ook een hulpmiddel om erover te praten. En toen zag ik echt de meerwaarde van de fotografie en de beelden erin en, uh, ja, en de kracht wat het ook doet, want het riep mij vragen op en ik zag de emotionele momenten. En ja, ik had echt iets. Oké, okay, dus dit, dit is meer als uh, een, uh, iets registreren. Ja. Dus jij had ook, wat dat betreft als fotograaf niet eens het idee van dit kan mooi in beeld gebracht worden? Nee, eigenlijk niet. Ik, ik, uh, achteraf denk ik ja, had ik best kunnen weten, maar uh, uh, ik was me daar niet bewust van dat, het, uh, dat je daar zoveel mee kon doen, dat je er zoveel mee kon zeggen en vertellen. Ja. Nou, ik vind het juist heel tof dat je dat dus eerlijk uh, als fotograaf zijnde ook durft uh, te zeggen. Uh... Want ik denk dat je werkelijk eigenlijk um, als voorbeeld dient voor zoveel mensen. Die gewoon totaal niet ja. kunnen inbeelden wat het um, kan doen of wat het kan betekenen. En, um, um, nou, ik heb je dus ook gevraagd om uh, het boek uh, wat ik heb geschreven te lezen. Ja. Zou je daar een, um, een korte impressie van kunnen geven? van Wat, wat heeft dat boek met jou gedaan? Of wat, ja. Nou, ik, uh, ik vond het... Veelomvattend. Ik, uh, ik, ik was verbaasd eigenlijk dat er zoveel uh, facetten in zaten waar je allemaal rekening mee moet houden als uh, fotograaf van een, van een, uh, ja, een rouwfotografie. Dus, uh, um, um, en niet alleen, het gaat niet alleen om foto's, uh, uh, maar ook hoe ga je om. Uh, met bepaalde ceremonie, hoe ga je om met mensen die iets willen? Hoe ga je om met uh, um, he, de, de, de deel van de naam bestaande vindt het wel prettig als er gefotografeerd wordt. Een ander deel vindt het misschien niet prettig. Hoe ga je daarmee om? Maar dat vond ik heel uh, fijn om te lezen. Um, natuurlijk heb ik vooral ook gekeken van hey, hoe, hoe, hoe, ga je, hoe, hoe zie ik dat als fotograaf. Zeg maar? en, um, wat ik heel mooi vond is dat je echt hele concrete... Uh, um, ja, uh, ja, case studies heb zeg maar, ter plekke van hoe ga ik om met een bepaalde situatie? En uh, nou, dat kan een fotografisch gebied zijn, maar ook uh, ja, hoe te handelen in bepaalde momenten. Dat vond ik wel heel, uh, ja, uh, uh, ja, dat was een eye-opener voor mij eigenlijk. Okay. Ja. Dus er staan ook echt wel nieuwe dingen in voor jou, uh, zeker als fotograaf zijnde. Ja. Kun je daar een voorbeeld nog van noemen, misschien? Nou, het. het uh, um... Dan moet ik even gaan nadenken, maar ik, ik, ik weet het niet, <laughs> kijk, ik moet een voorbeeld noemen natuurlijk. Uh, ja, Kijk, als ik, als ik kijk naar jouw naar jou, uh, uh, uh, concrete tips op locatie, ik denk dat ik daar heel veel aan zou hebben als fotograaf. Dus uh, je kunt wel denken dat je iets weet, maar uh, we hebben natuurlijk, uh, er stonden vooral een paar voorbeelden in over flitsgebruik. Um, wanneer wel, wanneer niet. Um, ja, ik weet niet of ik daar normaal heel erg mee bezig zou zijn. Nee. Uh, ook het uh, aanwezig zijn van jou als fotograaf, wanneer kun je op de voorgrond, wanneer niet. Nou, dat vond ik wel hele, uh, uh, ja, het is een hele situatie waarin je normaal wat minder over nadenkt, omdat het ja, wat minder beladen is. Dus uh, nee. nou, dat vond ik wel een eye-opener. Ja. Okay. Okay, en nou ben jij als fotograaf natuurlijk geïnteresseerd misschien in zo'n boek. Maar zou je er ook, uh, zouden er ook andere mensen geïnteresseerd kunnen zijn in dit boek? Nou zeker. Ik, uh, ik weet inmiddels dat er uh, heel veel mensen uh, uh, ja, iets in de rouwfotografie zouden willen doen. Hè? Dus, uh, uh, maar ik heb ook gezien dat er nog een heel hoop vragen zijn. En uh, ja. Dit is echt wel een compleet boek. Ik, ik was echt wel uh, verrast door al die facetten. Dus als je daarmee aan de slag wil en je wil iets met, uh, met rouwfotografie doen of iets voor nabestaanden doen. Hè, of, um, dan is dit wel een, een veelomvattend boek. Uh, naast wat ik al zei, fotografietips heb je natuurlijk echt... Complete aanpak, maar ook hoe ga je om met, met publicaties, het, het maken van een boek, um, nou, hoe leg je dingen vast? Um, ja, er zit echt alles in. Dus um, ja, dit is. Ik heb het ook nog nooit ergens gezien. Ik heb het uh, op dit gebied. Dus uh, ja, volgens mij is het echt een meerwaarde uh, voor jou als fotograaf als je hiermee verder wil. Nou toch? Ja. ja. Okay. Ja, en volgens mij moet het filmpje niet heel veel langer maken. Uh, nee. Ik wil nou, ik... Mensen nieuwsgierig maken naar het boek. Uh, wie weet heb je nog een laatste iets? <laughs> Dan heb ik nog een laatste iets. Zal ik een mooie afsluiter verzinnen? Eens even kijken. <laughs> Overdonderend, ja. Nou, ik vind gewoon, als je, als je hierin geïnteresseerd bent, uh, uh, um, uh, nou, steun de crowdfunding gewoon. Want... De, die gaat er echt meerwaarde uit halen en uh, zorgt dat jij ook uh, zo'n boek bemachtigt in ieder geval. Dus uh, succes met de actie. Super dank.